Dit is het serum van de Native Age Line van La Colline. Dit serum versmelt op de huid en geeft de huid een heerlijk gevoel van comfort en luxe. Dit serum vermindert lijntjes en rimpels en je gebruikt dit serum altijd onder je dag- en nachtverzorging.